Een beroemd decimaal getal begint met 3,1415926. Als je een getal hebt waarbij er cijfers achter de komma staan, dan noemen we dat een decimaal getal. Een breuk kun je vaak als decimaal getal schrijven. Het is handig om een aantal breuken en de bijbehorende decimale getallen uit je hoofd te leren. Een rijtje. Een tweede is vijftiende, een vierde is vijfentwintighonderdste. honderdste, een vijfde is twee tiende, een achtste is 125 duizendste. Een tiende is een tiende. Een twintigste is vijfhonderdste. Een vijfentwintigste 25 is vierhonderdste. e een vijftigste is tweehonderdste. Een honderdste is een honderdste. Een duizendste is een duizendste. Misschien valt je op dat ik 1 derde niet in het rijtje heb opgenoemd. Dit komt omdat je deze breuk niet zo netjes als een decimaal getal kan schrijven. 1 derde als decimaal getal is namelijk 0,3333333 en zo oneindig door. Daarom is 1 derde als breuk laten staan makkelijker dan er een decimaal getal van te maken. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor 1 zesde, 1 negende, 1 twaalfde en nog veel meer breuken. Dus niet alle breuken zijn makkelijk als decimaal getal te schrijven. Als je weet dat je 1 vijfde kan schrijven als 2 tiende, dan weet je ook dat 3 vijfde te schrijven is als 16e. En als je weet dat 1 vijfentwintigste te schrijven is als 4 honderdste, dan is 825ste te schrijven als 32 ste Soms helpt het om een breuk zo te schrijven dat de noemer 10, 100 of 1000 is. Want 27ste is gelijk aan 35 ste en dat is uiteraard 35 ste Natuurlijk kan het zijn dat je een decimaal getal ook moet afronden, maar dat verdient een video op zich. We hopen dat je wiskunde met ons wilt blijven leren. Dus vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.